Op zondag 20 oktober gaat het cabinepersoneel van Lufthansa staken. Is jouw vlucht hierdoor langdurig vertraagd of zelfs geannuleerd? Dan heb je mogelijk recht op een vergoeding voor het tijdsverlies, een vervangende vlucht en teruggave van extra gemaakte kosten. Wil jij verder weten waar je recht op hebt? Check dan snel op euclaim.nl